Zoals je goed hebt gelezen in de titel Gaan wij vandaag oude foto's opnieuw maken En dit is de eerste oude foto Groot Kijk er maar even op je gemak naar Oh zo cute Zo cute Denk alle meisjes nu, ik ben het 100% zeker Ja ja, ik droeg al de polo voor Voordat ze cool waren De benodigdheden voor deze foto zijn Een patje, Een jeanshemd En een rode koord ja, die koord vond ik niet meer, dus heb ik allemaal papiertjes in elkaar gehangen. Goed genoeg. <hijen> Now we can make the picture again. Oké, okay, ik ben nu in mijn tuin. Dus uh, ja, ik ga mij hier zetten. Ik denk dat we hem hebben. Die is nog vettig goed gelegd, hè. Geef toe. Die is goed gelukt. Die is goed gelukt. Op naar de volgende foto. En dat is deze. Ja, even groot. Dat is een selfie aan Parijs. Nee, prank. Het is geen selfie. Als je kijkt in de brilglazen, dan ziet je dat mijn papa van onderuit zo heeft getrokken. Oh, oh, wow. Dat had je niet verwacht, hè. You got pranked. Ha! Nee, maar dit is dus een foto bij de Eiffeltoren. Ik kan niet terug naar de Eiffeltoren gaan om deze foto na te maken. Maar er bestaat wel Photoshop. Het peace teken was destijds ook super cool, blijkbaar. Want ik doe dat op alle foto's. Peace. Maar de benodigdheden voor deze foto zijn... Een super mooie muts. Een zonnebril. Een warme jas. En een rugzak. Oh, en ook nog twee handschoenen. Let's go! Yay, op naar Parijs. Zoals jullie kunnen zien is daar de Eiffeltoren. En nu kunnen we onze selfie maken. Allee. Ik ga het nu al selfie doen, maar eigenlijk was het dus geen selfie. Ik heb alle kleren aan. Alleen nog mijn handschoen. die moet ik gewoon nog het pie-steken doen. Naar beneden kijken en lachen. Aight. Ik ga nu overgaan op mijn gsm. Dus nu. Oké, okay, dus we moeten dit doen. En dan lachen. Ik denk dat we hem hebben. Yeah. Die is ook goed gelukt. En dit is de volgende foto. Ja, kijk er alweer even naar op je gemak. Deze foto is zoals je kunt zien samen met mijn ouders. Op die foto zie je me daar ook zo van. Eeuw nee, please haal mij hier weg. Ik word omstingeld. Eh, kusjes. Eh. Ik vind die foto eigenlijk wel nog grappig. Ik had ook zomaar één sprietje haar. De benodigdheden voor deze foto zijn. Een hemdje, een mama en een papa. Dat is alles wat we nodig hebben. Laten we eraan beginnen. Oké. Okay, dus dit moeten we doen. Ja. Dat is op je, dat is eigenlijk wel juist? Ja, oké. Okay. Maar Annabel... Het is ergens... voor de foto. Dus, En ik moet zo doen naar u. Ja. Zo. En, uh, zo. Ja, ja. en ik moet nu zo... Klik maar, klik maar. Hola. Hij staat dat erop? Ja, dat is... Het. Maar dat moet niet echt klikken. Ah nee, klik. oh ja, jij is miljoen, 4 minuten. Ah ja, oh ja oké. Okay. En dat was het alweer voor deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Natuurlijk is er dan nog maar één ding dat we moeten zeggen. En dat is... Tot later. Doei. Nou, nu doe